We op het moment dat uh, iedereen wegliep vorig jaar, eigenlijk best spannend want we wisten niet 100% zeker of dat wel zou kunnen. Maar, uh, op die locatie althans, maar uh, dat lijkt toch allemaal goed te gaan. Uh, opnieuw in de fabriek in Maarsen, dat houdt dus in dat we niet groter kunnen worden. De locatie is eenvoudig niet uh, berekend op meer mensen dan we vorig jaar hadden. Spreek dus betekent dat we echt max 2000 mensen over de vloer kunnen hebben en die kunnen er zeker niet allemaal tegelijkertijd zijn. Dus uh, in die zin hebben we een uitdaging. Um, maar goed, dat uh, is op zich alleen maar mooi natuurlijk, we moeten vasthouden wat we hadden. Nou, vorig jaar, uh, we gaan uit uh, van 2000 markteers, nogmaals niet allemaal tegelijk. Uh, 15 thema's in, uh, in 16 zalen. Uh, net als vorig jaar zijn er duizend kaarten gecreëerd door we niet meer members. Dat betekent dat we net als vorig jaar behoorlijk gaan zeuren, schrijf je in, schrijf je in, schrijf je in. Maar wees je er ook van bewust dat als je inschrijft, dat je een no-show factuur krijgt als je per ongeluk dan op het laatste moment toch maar niet komt. Uh, als je ja, hartstikke menselijk en als mensen ziek zijn of er is echt wat aan de hand doen we daar echt niet al te moeilijk over, maar gewoon maar niet opkomen dagen in je kaartje laten lopen. Dat scheelt voor ons natuurlijk ook heel, uh, heel veel mensen. Het uh, nou, is dit jaar eigenlijk best wel goed gegaan. De Altono Show was echt aanzienlijk lager dan de eerste twee jaar. Maar weet ook en help ons alsjeblieft ook een beetje, ik weet dat we af en toe een beetje uh, drammerig zijn in de communicatie daaromtrend. Maar we willen heel graag dat er duizend mensen komen en als er duizend mensen zijn ingeschreven, stoppen wij met registreren. En als er dan inderdaad 50 mensen toch niet komen, hebben we er uiteindelijk 950 en geen duizend, dus help ons alsjeblieft. Uh, en dat is dus weer het op is principe nou verder, uh, we hebben al binnen, het is mooi om te melden deze fase, we hebben al zes sponsoren voor zalen, nu al. Dat is echt beter dan vorig jaar, vorig jaar waren we wel behoorlijk enthousiast over. Um, en heel goed, we hebben dit jaar de design track alweer verkocht en dat was vorig jaar niet, dit jaar is dat niet gelukt, dus dat is goed. En voor het overiging, we hebben dit jaar een noviteitje en dat is de M-Strategy track. Ik ben naar het festival marketing in Londen geweest, een heel mooi daar, uh, sowieso een heel mooi evenement, 5,400 mensen, twee dagen, vergelijkbare locatie, ik um, doe daar veel inspiratie op. Ik heb daar denk ik ook weer nieuwe headliner gevonden, uh, althans de gesprekken lopen. Maar wat ze daar hebben is een soort overflowzaal. Dat wil zeggen dat er altijd plaats is, mocht je zaal vol zitten. Want dat blijft in ons concept toch lastig. 100 is 100. Ik kan zeggen, ja, zetten er dan 200, maar we zitten er in een andere zaal weer te weinig. En dan we krijg je weer sponsorgezeur. En we willen een niet-commercieel evenement. Dus we willen het doen zoals we het willen. Zoals we het doen. En we zeggen, 20% maximaal mag commercieel gevuld. 80% is echt alleen maar marketeers onstop. En die overloopzaal, dat wordt de grote zaal. dus is Copra zaal. Die gaan we dit jaar gebruiken. En daar mag wat ons betreft wat meer debat gaan plaatsvinden. Dus we zetten daar de voor- en de tegenstanders van neuromarketing neer. We zetten daar iemand neer die zegt dat het nou eindelijk maar eens afgelopen moet, moet zijn met het uh, feitenvrije marketingbedrijf. Kortom, ik wil een uh, stoel. Ja, ja. Nee, ik hoor daar een deelnemer. Ik hoor dat een deelnemer. Ja, maar het, het, het, het, het leuke. En dat hebben we ook een beetje uit Engeland gehaald. Wat je daar merkt is dat er echt veel, um, ook wel ja, kleine. Uh, ...paneltjes worden neergezet, dat het voor- en tegenstander met het ertussen wordt gepresenteerd... ...dat iemand zijn verhaal komt houden en dat we dan vanuit de, vanuit de zaal vragen. Nou, we gaan er dit jaar mee experimenteren in de grote zaal. En uh, om het ook een beetje, maar kijk, officieel als Marketing Tribune, onze mediapartner... ...en dat, wist, dat hebben we destijds afgesproken, maar we we nog niet wisten dat we Marketing Facts uh, zouden inleiden. Dus we maken daar een Marketing Facts Strategy track van. Nou, goed. Uh, okay roep jullie allemaal op om mee te helpen, nadenken over wat we daarvan gaan maken. Um, en de laatste sheet, uh, nou ja, de planning. Dit is altijd de maand waarin het begint. November is altijd de maand waarin het gaat het spel op wagen. Overmorgen heb ik, ja, uh, woensdag, heb ik de kick-off-meeting met uh, de BBP'ers ook, met het projectteam. Uh, daar bespreken we ook uh, deze maand gewoon de begroting uh, uiteindelijk afronden. Uh, planning en concept gaan we door bespreken, nou, goed, zoals ik het niet met jullie deel. Vanaf december worden de thema's bekendgemaakt. Er komt dan altijd via de nieuwsbrief een bericht voorbij met jongens, dit worden de thema's. De thema's zijn altijd hetzelfde als vorig jaar, maar op drie of vier plekken schroeven we er weer aan. Dus dan wordt het weer net wat anders dan vorig jaar. En er wordt een uitnodiging van adviesraad gevraagd. En Twee dingen die ik aan jullie zou willen vragen. Of kom zelf in de adviesraad meedenken. Het is maar één avond, ergens in januari, pizza-sessie, twee uurtjes. Maar dan lopen we even helemaal leeg op alle ideeën en alle gave verhalen die je hebt gehoord, marketing dingen die je mee hebt gekregen. Die moet je niet vergeten. Ga die gasten eens bellen. Ik maak er een soort verlanglijst van. En iedereen mag daaraan meedoen. Dus of je achterban of jezelf, doe alsjeblieft mee. En lukt het niet om daarbij aanwezig te zijn, mail me. Maar mail me niet met dit is een leuk onderwerp en ook niet met dat bedrijf moet je een keer bellen en dat is dan een of ander bureau. Ik wil echt marketeers. <lacht> Nee, het hoeft ja. geen bekende te zijn. Ik bedoel, bij Kipster ben ik ook zomaar gebellen van kom eens, want ik hoor dat jullie graag bedrijf zijn. Dus als je een goede ideeën hebt, laat het ons weten, uh, maar echt denk aan het dus inderdaad marketeers on the spot. Uh, nou, dan hebben we die bijeenkomst gehad. Vanaf januari of februari we beginnen we het programma samen te stellen. Dat zijn voor mij altijd de drukste maanden van het jaar. Dat duurt twee maanden. Sommige dingen gaan heel makkelijk, sommige mensen zeggen, Kipster zei gelijk ja. Ik zeg, ja, dit jaar heb ik Pulitzer, echt op acht keer volgens mij moeten bellen, mailen en PIE-gesproken, dan kom je dan echt, ja, leuk. Die man die heeft het helemaal in zich, dat, dat, dat soort klantgevoel. En dan zitten er vervolgens 25 mensen in de zaal, dat vond ik ook wel een beetje jammer. Maar ja, de ene keer gaat het makkelijk, de andere keer niet. Um, ja, vanaf april, dan komt, ja, dus vanaf februari dan is de site klaar. Er kan de inschrijving en wordt dan gecommuniceerd. Je kunt inschrijven. De keynote wordt dan bekendgemaakt en vanaf dat moment is eigenlijk alleen maar heel veel marketing en blijven zeuren en blijven achtervolgen en blijven dreinen en trekken. Net zolang tot we al die, vooral die verkochte kaarten verkopen, want dat is natuurlijk voor ons wel heel belangrijk. Als mensen zich gewoon inschrijven zonder dat ze een nieuwe member zijn en een kaart kopen, dan is dat aantrekkelijk. We worden net dat we... ik moet er een plusje aan overhouden van de penningmeester. Dus uh, nou, goed, dat gaan we weer proberen dit jaar en daar zijn jullie een onderdeel van. Dus maak het groot en vanaf april gaan we weer uitgebreid naar buiten met alle interviews. Nou, ik hou jullie op de hoogte en breid van nieuwsbrief volgen, want daar communiceren we vooral mee over dingen. Dat was het.